Wij zijn natuurlijk gewoon waar de doelgroep ook is, op YouTube. We hebben gemerkt dat dat echt een, uh, een mega hit is, waarbij we ook een x aantal series hebben gemaakt uh, met influencers. Onze YouTube content maken we echt voor de doelgroep 1835. Um, veel meer inzet ook op YouTube Shorts. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering in de 7 d TV-serie The Future of YouTube die ik maak met onze vrienden van Team 5pm. Mijn gast in deze video, dat is Boyd van Schaik van Transavia. Boyd, hartelijk welkom. Hoi. Hoi. Want, jij, want jij werkt bij Transavia als content specialist, hè? Yes. Wat, wat doet een content specialist? Uh, ik ben um, um, um, content specialist binnen Team Brand Campaigns en waar wij verantwoordelijk zijn als team, uh, voor de, zijn we verantwoordelijk voor de externe doorvertaling van ons merk, ja. uh, richting consumenten, passagiers en partners. Uh, en ik ben content specialist uh, en dan verantwoordelijk voor, de, voor onze owned content. Dus Oké, okay, jij je je je, je komt. Hey, en waar ja. staat het merk Zavia voor dan? Ken je uh, ook al uit je hoofd? Ja, wij zijn voor een goede reis en vliegen toegankelijk houden. Het is vooral meer um, um, uh, je kan ons niet vergelijken met een andere airline. Je hebt KLM zit natuurlijk wat meer in het hoger segment. Ja. En we zijn niet een prijsvechter, zoals een EasyJet of Ryanair dat is. Nee, Oké, okay. je zit daar een beetje tussenin. We hebben een hele, hele, denk ik wel, een sterke positionering, waarbij je gewoon betaalt voor de service die je krijgt en ja. dat met een vriendelijk oogpunt eigenlijk. Ja. Als we kunnen een half uur gaan praten over de vliegbranche en wat er allemaal speelt en ja. wat jouw visie erop ander is. Gesprek. Maar dit, <laughs> ander, ander gesprek. Ander <laughs> gesprek. Ja. We gaan het hebben over die content. Je, je noemde net dat hoe noemde je dat team? Team brand campaigns, Brandcampagne, merkcampagnes. Brand campaign, merk ja. En uh, is dat weer onderdeel van, want dat vind ik altijd wel interessant om even de organisatie te schetsen van ja. hoe jullie content uh, uh, maken. Is dat weer onderdeel van een andere unit en zijn de marketing? Of uh, ja, we hebben uh, bij Transavia werken we met verschillende domeinen. En dit is eigenlijk het commerciële domein waar wij in zitten. Dus naast het commerciële domein, uh, binnen het commerciële domein heb je team brandcampagnes, je hebt maar ook een acquisitieteam wat zich heel erg focust op sales. Je hebt revenue management die bezig is met de pricing van de tickets. Uh, je hebt uh, um, uh, een team partner, wat verantwoordelijk is voor uh, onze deals bijvoorbeeld met Sunweb en Corendon. Maar oh, interessant is dus je uh, zit niet onder de marketingdak dan. Uh, ja, binnen team brand campaigns of uh, binnen uh, het commerciële domein heb je twee marketingteams en dat is ah, team okay. campaigns en ah. team acquisition. En hoe groot is je team? Uh, wij zijn met uh, vijf vaste werknemers. Oké. Okay. Ja. Is dat genoeg? Uh, mag altijd meer. Ja? Nee, nee zeker. Ik denk dat we een heel ambitieus team zijn. We willen altijd heel graag nog meer dingen kunnen doen, maar het houdt ons ook wel met beide benen op de grond. En uh, het zorgt ervoor dat we een scherpe keuzes moeten maken in wat we wel en niet oppakken. Ja, hoe bepaal je die keuzes dan? Uh, we werken met Scrum, we werken dus heel erg agile, heel erg marketingterm ook weer natuurlijk. Yeah, en wij yeah. gewoon heel erg kijken van van okay, wat is de waarde van onze, van onze werkzaamheden van een van project. Yeah. Dat scoren we, past dat dan binnen de, de, de, de, de, de uren of de werkdagen dat we er zijn als team. Yeah. En we werken gewoon wel heel veel met marketingbureaus. Dus okay. we met 5pm werken dan bijvoorbeeld met ons YouTube advertising en ze zijn er nog een groot palet aan bureaus. Oh ja, een groot palet aan bureaus, oh, ja? palet aan bureaus ja. echt. Ja, ja. Dat is ook een keuze, er zijn ook bedrijven en merken die zeggen we halen heel veel in huis. Ja, en, uh, ja. Uh, sommige dingen doen we wel echt uh, heel erg intern. We werken bijvoorbeeld ook heel veel samen met Transavia Studios. Uh, dat zien je natuurlijk wel vaker nu bij wat grotere merken die ja. echt van een uh, in-house productietak hebben. Dus okay. zij, uh, als ze natuurlijk straks over onze content gaan hebben, zij maken ook daadwerkelijk alle content. Ja, ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld de flyer die je bijvoorbeeld bij ons aan boord ziet. Of uh, ja. Ja. de op, uh, op bij ons op kantoor. Van alles en nog wat dat doen zij. Oké. Okay. Als we het hebben over de content in jouw uh, hoek, zeg maar even, wat geven ze even het palet aan, geven ze een overzicht wat maken jullie allemaal en en, en voor wie en ja. waarom uh, als we het echt uh, voor YouTube-content hebben, dan, uh, dan maken we echt ook weer een heel breed palet aan content. We maken reisprogramma's, zoals uh, uh, een format dat heette 72 uur in. Uh, dat is nu vervangen door Travel Guide. Echt gewoon een reisprogramma, zoals je dat ook ja, van een uh, luchtvaartmaatschappij kan verwachten. Mm -hmm. Daarnaast maken we met heel veel uh, van ons personeel uh, de vliegvlogs. Uh, en we, we hebben gemerkt dat dat echt een, uh, een mega-hit is. Waarbij ja. we, onze, als we ons cabinepersoneel als het ware een vlogcamera mee laten geven. En, en gewoon een werkweek laten vloggen. Dan ja. komen er hele leuke... Uh, Dingen aan ja ik zag het hoe, hoe gevoelig ligt dat trouwens kan ik me voorstellen want het heeft natuurlijk ook te maken met wat kun je wel en niet laten zien uh, veiligheid ja. En ja. Want ik zat er naar te kijken het zag er best wel spontaan uit moet ik zeggen ja. ik heb er een paar gezien het overviel me hoe leuk ik het vond om oh wat teken, goed wat recht, wat recht, fijn heb ik hem bijna uitgekeken ja. uh, uh, nee. hoe, hoe hebben jullie dat georganiseerd uh, daar hebben we intern een heel proces op voor opgericht we merken dat um, um, um, eigenlijk zouden we nog veel meer willen laten zien maar je komt natuurlijk heel vaak met regelgeving aan bod ja je wel en wat uh, niet laat zien en dat heeft altijd te maken met safety. Dus meer, ja, Ties. het is gewoon niet zo handig als je iemand laat vloggen en je in je drukt de code van de van de in. Weet je, Want dat zijn dingen nee. die we absoluut vermijden. Ja. Maar daar hebben we gewoon een, een, een heel duidelijk feedbackproces voor ingericht, waarbij we um, um, iemand van cabine aanhaken. Um, ja, we, dat noemen we zo dienstcabine als het ware. Dat ja. zijn echt uh, uh, binnen dienstcabine vallen eigenlijk alle um, um, um, uh, valt al het cabinepersoneel van ons. Dus dat zijn de de purser's, de cabin attendants, uh, maar daar heb je ook kantoorpers die, die is meer meekijken naar regelgeving binnen, ja, ja, binnen ja, voor ja. die en er wordt ook heel ik kan voorstellen dat ook uh, elke vlog waanzinnig gereviewd wordt achteraf dus dat, de, dat degene dat ja. die de vlog maakt redelijke vrijheid heeft om ja, dingen klopt. te doen maar dat erna enorm ja, ja nou we, we hebben wel um, uh, dat is ook heel interessant een, een social safety card gemaakt waarbij we heel erg afgaan van oké okay, jij spreekt um, een beetje bewust van dat je voor televisie spreekt dus ook inderdaad ja. in het kader van wat je wel niet mag zeggen wat ja. je wel niet laat zien uh, en met een aantal regels waarin we dus inderdaad ook aan dat Safety altijd voorop staat. Ja. En ze vloggen natuurlijk tijdens het werk, maar het werk gaat voorop. Dus ja, uh, ja, ja, ja. ik als uh, als contentmaker wel natuurlijk, maak je content maar. maar ja, wordt ja, uh, ja, ja, er gewerkt worden. Precies En hey, Dus je hebt over best, zeg maar, reisprogramma achter je hebt vlogs. Want jullie ja. hebben, uh, je, dat is best wel, uh, jullie zijn wel goed. Nou is, uh, YouTube zit op, wat is het, 62.500 ja, uh, volgers nu zo'n beetje. We hebben Insta, zo meneer misschien nog even, uh, ook leuk om iets breder ja. te kijken. Bijna een ton. Uh, TikTok, super vaag. Maar ik ze zo nemen even ja. behandelen. Maar even terug naar YouTube. Je hebt die, je, de reisprogramma's, je hebt de vlogs. Dat kan ik er nog meer vinden. Ook ook gewoon. Ik zie er ook gewoon spotjes, hè. Die ja, gewoon dik ABA's. Ja, de de, de reclamevideo's die uh, uploaden we ook. Wat hebben we nog meer? Um, uh, we hebben People of Transavia, dat is do ons documentaire format. Echt een paradepaardje waarin we uh, eigenlijk de mensen achter het uniform heel erg willen uitlichten. Dus bij mm -hmm. um, um, Transavia belicht het heel erg vanuit. Um, um, uh, ja, uit de persoon, dat je ook, dat, daar staat ons merk ook voor, het menselijke, ja. het menselijke aspect. En we gaan dus heel erg op zoek naar ja, verhalen die spelen binnen onze branche, maar ook bij de mensen zelf We mm -hmm. hebben bijvoorbeeld uh, laatst nog een docu gemaakt over Jeroen. Jeroen uh, werkte eerst bij Defensie, uh, heeft, ja, heeft tijdens zijn uitzending in Afghanistan, heeft hij een, uh, uh, een incident gehad, waarbij hij, uh, uh, moet ik het goed zeggen, zijn enkel verbreizend hebt volgens mij, mm -hmm. en... en uh, uiteindelijk is hij bij Transavia komen werken. En we zijn route eigenlijk ook, waarbij hij uh, bijvoorbeeld de Invictus Games uh, heeft meegedaan. Je, een, heel, een heel mooi verhaal over, ja, ja. over de mens achter. De mens achter, Want hij is inderdaad. nu uh, steward? Nee, nee hij, hij werkt nu bij ons op kantoor. Ah, oké. Okay, dus, okay, dus dat is niet alleen cabinepersoneel? het nee, is nee, dus echt alle mensen bij Transavia okay, komen okay, okay. Okay. Dus dat uh, hey, En hoe beslissen jullie wat jullie maken? In de zin van, uh, bij agile Scrum kan ik me voorstellen dat daar horen resultaten, KPIs. Ja. Uh, Waar Langs welke meetlat leggen jullie? jullie? Die content? Um, content die we nu maken baseren we heel vaak ook gewoon op eerdere successen. Dus we hebben ook uh, um, um, een, een, een tv-programma gehad Welcome aan boord. Dat was RTL. Ik durf geen nummer te noemen. RTL was het? Een van de RTL-programma's. RTL waarbij durf we... je het, erom, nee, het niet weet. Inderdaad. <laughs> ja, jij bent geen doelgroep. <laughs> uh, waarbij, um, um, waarbij we eigenlijk ook gewoon onze crew volgden. Ja. En je merkt dat dat altijd wel een heel belangrijk thema Of een heel interessant thema is. Omdat mensen die aan boord komen, die maken natuurlijk maar een bepaald stukje mee van die reis. Maar mm -hmm. als je uh, het cabinepersoneel of, en ook de cockpit, dat, dat krijgt heeft een briefing vooraf. Die melden zich natuurlijk ook aan. Die maken hele andere dingen mee dan jou als passagier. En dat zijn dingetjes die we. Daar ook in meenemen. Maar waarom? Het is het waarom we dat doen? Ja, omdat het Wat levert in plat Nederlands, wat levert het dan Transavia op? Ik bedoel, je verkoopt je er meer tickets door? Het is onge ons merkladen. Ja, ja. merk, het is en dat is natuurlijk heel erg van, uh, um, wat ik zei, het, het, het menselijke aspect, die glimlach aan boord, dat, dat is waar ons merk heel erg voor staat. Okay, dus en je zit echt op, heel duidelijk op branding en ja. op uh, merkladen. Ja, laden. ja, ja okay. heel erg, heel okay. erg. Okay. Bijna, dat ook, um, ik denk dat heel veel merken, uh, als zij YouTube-content gaan maken, dat het heel vaak commerciële content is. En zo benaderen wij YouTube-content niet aan zich. Mm -hmm. Wat je zegt inderdaad dat je... Ik vind het heel goed om te horen dat jij in die vliegvlogs geraakt wordt... en dat je inderdaad dan ook blijft kijken. Dat is mm -hmm. het, het is gewoon entertainment. En niet ja. iets waarin we, um, uh, we... We hebben niet iets van... Oh, nou, gaan we, we gaan dit product even laden. We gaan het we heel erg vanuit merkbeleving. Wat vind jij als passagier leuk om te zien? Reisprogramma's, uh, inderdaad de mensen achter het uni uniform... heel erg vanuit die human interest hoek mm -hmm. ons merk laten. en hey, wat heb je tot nu toe gemerkt... als het gaat om even nog, nog eh, blijven bij, dat, bij het youtube verhaal. Wat zijn je lessen tot nu toe? Wat heb je geleerd in de... Hoe lang werk je bij Transavia? Uh, bijna twee jaar nu. Okay. Ja, wat wel, Super heb, lang ja. al. En uh, <laughs> hoe, wat heb je allemaal al geleerd als het gaat om... Uh, wat werkt wel en wat werkt niet? en Een soort van lessons learned? Kunnen ze zo'n dingetje uitpikken? Um, um, ik denk dat die lessen dan vooral focussen op, uh, op influencer marketing. Uh, waarbij we ook een x aantal series hebben gemaakt uh, met influencers. Um, uh, maar wat we daaruit hebben genomen is dat we... Um, uh, een heel interessante serie. Ik, ik sta er nog steeds achter. We hebben toen Als maatschappelijk thema ging het eigenlijk van... Oké, okay, als je na coronatijd weer op reis kan... Doe dat dan ook met oprechte aandacht voor elkaar. Dus leg je telefoon weg... Ga samen uit. Um, dat was uh, de, de campagne. En daaromheen hebben we eigenlijk een, een, een, een content serie bedacht... waarbij we influencers als het ware offline op vakantie lieten gaan. Mm -hmm. uh, maar we hebben dat heel erg gehost vanuit ons eigen kanaal. Dus het idee was om... om uh, um, um, hun doelgroep aan ons kanaal te binden, ja. moet je natuurlijk andersom gaan doen. Dus of nou, vanuit die resultaten hebben we dat geconcludeerd. Ja, uh, dat je hun kanalen moet gebruiken. Precies, om, uh, om, om die doorvertaling te maken. En niet ja. denken dat wij de, de holy girl hebben en die, en die doelgroep ons toe kunnen trekken. Maar samenwerken met influencers is wel iets wat werkt. Absoluut. Dat is iets ja. wat we ook zeker nog steeds willen inzetten de komende tijd. Ja. Maar met een andere insteek. Dus, hey, en, en even puur als het gaat om. Uh, uh, dat is misschien heel praktisch, maar wat werkt wel en wat werkt niet als het gaat om. Want jullie werken met Team 5 pm. Hè? Uh, de, de, mij hebben ze in ieder geval heel veel geleerd hoe je om moet gaan met thumbnails en met beschrijvingen. Ja. En. Uh, wat heb je daar Wat passen jullie daarvan toe? Uh, wij werken met 5 pm vooral rondom de betaalde distributie van ons YouTube-content. Dus wij. Uh, uh, wij merken dat er een hele grote doelgroep van ons. Wij zijn natuurlijk gewoon waar de doelgroep ook is op YouTube. En we merken dat onze content zeker aansluit... bij onze doelgroep, maar dat we hen niet altijd bereiken. Of niet daarmate bereiken... Ja, wij denken dat wij, onze content heeft dusdanig veel potentie mm -hmm. dat wij ook betaalde distributie in, inzetten. En je merkt dat dat, uh, dat heel positief werkt. Dus, dus je pusht dus, je YouTube content betaald. Ja, ja, en zeker. hoe doe je dat dan? Uh, we kijken heel erg naar custom audiences. Dus bijvoorbeeld um, um, uh, binnen de vliegvlogs nemen we ook Q&A's op met uh, cabine en cockpitpersoneel. Waarbij we dus echt inderdaad gewoon uh, uh, vragen ontvangen van, van, van, uh, uh, uh, uh, van, van kijkers en die door hen laten beantwoorden. Kom, er komt hele leuke interessante content uit. Mm -hmm. Maar die content zetten we dan betaald weg... achter mensen die interesse hebben in de luchtvaart. In de vorm van? Hoe zet je dat betaald weg dan? Uh, binnen YouTube-advertising gewoon een custom audience. Dus, dus, dus, dus dat zijn mensen die interesse als, hebben... Als YouTube-ad? Ja, precies. Uh, oh, ja. Okay. Dat doen wij vooral als, uh, als um, uh, pre-roll. Ja. die je gewoon kan skippen. Ja. Maar je merkt dat dat soort content... op de, um, um, um, dat mensen die we bereiken uh, heel, of heel makkelijk converteren naar een view en ook dusdanig lang blijven kijken. Ja, we hebben ja, dus ja. echt de opdracht bij 5PM neerge neergelegd ja. van oké, okay, uh, onze content is goed, dat weten we ook uit onderzoek, uh, wordt goed gewaardeerd door kijkers, maar we, we bereiken onze doelgroep nog niet. Mm. En dus de, de, de opdracht die we bij hen hebben neergelegd was, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met betaalde distributie kwali kwalitatieve kijktijd blijven behouden? Ja, ja. Uh, en dat is iets wat we, wat, wat we door de jaren heen nu, nu wel echt uh, gerealiseerd ja, En Ja, kwalitatieve kijkt, dat wil zeggen dat mensen zo lang mogelijk blijven kijken. Precies, dus niet inderdaad. dat ze gedwongen worden van, oh, klik en ik moet dat nee, kijken, nee, wil nee, ik niet nee. en ben binnen tien seconden. Nee, precies. Dus ja. views zijn voor ons geen, geen ja. doel aan zich. Het is vooral dat de mensen die we bereiken, uh, die interesse in, hebben in de content, ook lang blijven kijken. En wie is die doelgroep? Want die is best breed, toch? Ja, ja eigenlijk... Uh, maar differentieer je dat dan? de een doelgroep jongeren is natuurlijk anders dan een doelgroep uh, opa en oma... die op vakantie ja, gaan naar Spanje. Ja, op onze YouTube-content maken we echt voor de doelgroep 1835. Oké. Okay. Je ziet wel dat... Uh, um, um ieder social media platform steeds volwassener wordt. Hetzelfde wat, dat je natuurlijk ook op TikTok niet... TikTok is al lang niet meer alleen maar voor gents. Nee, nee. Uh, dus dat zie je op YouTube ook. We hebben ook een groot gedeelte uh, 45, 5, zelfs 65 plus kijkt naar nou onze YouTube content. Hm. Uh, ook middels die advertising. Dus dat is... Ja, ja we maken de content voor 835, maar nemen een heel groot gedeelte van onze doelgroep mee. Wat is je toekomststrategie met YouTube? Wat, wat doe je nu nog niet, maar zou je wel willen gaan doen? Uh, veel meer inzet ook op YouTube shorts. Uh, je merkt dat we daar nog uh, te weinig de tijd voor hebben genomen. Hetzelfde gaat voor TikTok verhaal aan zich, maar dat, uh, dat, daar moeten we gewoon echt nog... Uh, uh, we zijn daar vrij laat mee. Dat we, daar ben ik me ook als, als markt hier echt wel van bewust. Ja. Uh, maar ik denk dat we daar nog steeds uh, heel veel bespijten kunnen Want even, even dat is, zij stapje naar uh, TikTok, omdat al die kanalen natuurlijk toch met elkaar te maken uh, hebben. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Want ik vond wel een paar Transavia accounts, ja. maar het, is, het was mij niet helemaal... Nou, scan ik het, maar dat doen de meeste gebruikers. Die doen niet langer dan drie seconden ja. research. Ik begreep het niet helemaal. Nee, we hebben ooit, uh, ooit hebben een... Uh, kerstcampagne op TikTok gedraaid... een paar jaar geleden. Heel mijn mijn met destijds nog gedaan. Um, maar eigenlijk is daar... verder nooit meer... naar het platform gekeken. Op, ah. Nou ja, er is niet... Want er zijn een aantal accounts... maar die zijn dus niet... allemaal van jullie, of wel? Nee, er is gewoon... één Transavia account. Okay. Dat, dat, dat, dat is maar, er. Die hebben het ook slaapt. Dat slaapt, inderdaad. En ik wil het heel graag... ook weer optuigen. Uh, maar daar zit, we zitten ook daar... weer een beetje met de regelgeving. En ook... Uh, oh. um, um, um, um, de match met ons merk. We zijn in die zin... Um, uh, net als KLM... zijn we een vrij volwassen merk. We zijn niet meer de... Um, Um, uh, um, hoe je dat soms kan zien bij andere merken heel jong en jeugdig en meedoen met trends om het meedoen met trends. Ja. Dat zullen wij in die zin niet zo snel doen. We hebben toch wel wat meer die legacy. We bestaan, in, uh, be, bestaan inmiddels nu 56 jaar als merk. Mm -hmm. um, uh, betekent niet dat we niet op TikTok moeten. Ik ben er absoluut nog steeds een voorstander van. Maar we moeten gewoon nog goed uitpluizen wat het is wat wij komen doen op het platform. Ja. En niet zomaar dat, we, dat, oh ja. dat je onze stewardessen straks een dansje ziet doen op een of andere TikTok-trend. Maar gewoon meer van, oké, okay, welke... Content kunnen we daar bieden die aansluit bij ons merk... En die de kijkers daadwerkelijk willen zien. Hoe is het samenspel met uh, mainstream kanalen of met uh, weet ik veel, uh, e-mail of ja. met whatever? Uh, we zien YouTube wel, uh, het is uiteraard het onderdeel van die mix. Wat we met YouTube doen, uh, it, al is YouTube wel echt een standalone kanaal. Net zelfs zo dus benaderen Facebook en Instagram dus benaderen, benaderen eigenlijk ieder kanaal gaan met een eigen contentstrategie. Um, um, dus op YouTube plaatsen we heel veel always-on content. Iedere, we iedere week op vrijdag om vier uur, dus vanmiddag komt er ook weer een nieuwe video video online. Uh, en on top of komen daar ook weer andere programma's op. Uh, wat we wel heel vaak doen, is dat als er een grote merkcampagne gelanceerd wordt op bijvoorbeeld televisie, out-of-home radio, dat we wel vaak ook uh, een content doorvertaling maken. Dus in die zin is het, um, um, um, als er een merkboodschap is die we kunnen laden, dan zoeken we daar gewoon naar het juiste kanaal en vorm voor. Okay. Hoe bepaal je, want dat lijkt me best lastig, hoe je budgettering bepaalt. Ja. Uh, als ik Transavia zou zijn, van hoeveel geld stop je in YouTube en waarom? Ja, dat snap ik. Dat snap ik zeker. Ja, we kijken dan vooral gewoon ook weer naar eerdere successen. Het is in die zin dat we natuurlijk als team een, een, een, een, ieder jaar een marketingbudget aanvragen. Van oké, okay, nou, dit zijn onze doelstellingen voor volgend jaar. Mm -hmm. En dit willen we daarmee bewerkstelligen. En dan kijken we binnen het team weer van oké, okay, nou hoeveel schuiven we naar ieder kanaal toe. En hoe meetbaar is het YouTube-resultaat? Zeg maar, hoe, hoe meten jullie het? Langs welke lijnen meten jullie het concreet? Uh, nu vooral dus langs uh, kwalitatieve kijktijd. Dus kijktijd okay. en view rate. Dus oké, okay, okay. hoeveel imp impressies behalen we en hoeveel... Mensen converteren zich dan door naar een view. En hoe lang blijven ze dan weer gemiddeld kijken? Dat okay. zijn voor ons nu de belangrijkste metrics. Okay. En als laatste, dan kan ik natuurlijk heel obligaat vragen: van waarom werk je zo graag samen met Team 5PM? Maar laat hem eens anders framen. Als je nou, het is een snelgroeiend bedrijf, uh, snelgroeiend agency. Zijn er dingen die ze kunnen verbeteren? Uh, of zijn er dingen die je mist? Of zijn er dingen als jij nou op de stoel zat bij Team 5PM? Uh, wat zou je anders doen? Is er dan iets wat in je hoofd komt? Oeh, dat vind ik een lastige. Uh, ik denk dat het, uh, dat het heel interessant zou kunnen zijn... om met hen te kijken wat we nog meer kunnen doen. Gewoon meer in samenspraak van... oké, okay, nou, dit is dus het vaste pakket wat we van hen afnemen. Mm -hmm. Wat on top of kan nog voor ons heel, uh, mm -hmm. heel interessant zijn. Uh, ik ben in ieder geval heel erg blij met hoe, we nu, uh, nu, hoe het nu gaat. En de resultaten liggen er in die zin ook echt niet om. Nee. Het gaat gewoon heel lekker. Um, uh, ik ben heel erg blij met hun expertise en hun uh, in, ja, professionaliteit. Ja, je had het niet mooi kunnen zeggen. Nou. Ja, Vrijwillig ook. Hè? Ja, want ik heb je uitgedaagd. Ik heb, ik, ja, ik heb je uitgedaagd. Uh, Boyd, mag ik je danken uh, dat je mijn gast wil zijn. dat je een beetje een soort uh, insight hebt gegeven in hoe jullie bij Transavia te werk gaan met content. En heel veel plezier uh, met uh, wat je nog allemaal gaat doen. Weet je wel. En uh, dank je wel voor het kijken naar nou, weer een uh, video uit de serie The Future of YouTube die ik maak met Team 5PM. En heb je geluisterd naar de podcast, dan ook dank je wel voor het luisteren. En zit je nou de video te kijken en je denkt van, hé, hey, dat is misschien wel een interessante serie. Want ik heb veel meer prachtige merken gesproken al in deze serie. Uh, blijf dan heel even hangen. Over een paar seconden, als je op YouTube zit, uh, een linkje naar de rest van de playlist. En denk je nou van hé, hey, dit is eigenlijk een tof kanaal. Ik wil hier wel meer van zien? Hieronder abonneren. Maak je mij enorm blij mee. En als je zit te luisteren naar de, spot, uh, naar de podcast, dan ook abonneren. Staat je heel vrij. Maar je maakt mij super blij. Bedankt. Hoi.